Yes. Nou, we gaan gelijk gaan met Act 3. Act 3 is Liesbeth Goossen, Ze komt uit Antwerpen, is 27 jaar. En Liesbeth, die brengt liedjes in het Nederlands die in je hoofd zitten. Applaus voor Liesbeth. Spijn je aan alle beesten, op ons brood? Waarom vind ik toch keer op keer jouw haren in de douche? Waarom zegt mijn honger is de beste saus? Dan is het een Waarom noem je het muziek als het je altijd beter maakt? Waarom duurt het feest niet tijd? Als je sterft wordt daar een zwart, dus ik zou het er niet op wagen. Maar als er echt een God bestaat, heb ik toch een paar vragen? Ik zag mezelf al in een armband op een verlaten strand, een briesje en een drankje, de haren mondschapant. Maar ik heb alleen maar klitten, een stoel om te bezitten, de voeten in het water. Want... Hahaha. Oh, wie ben je? Pruis, jongen! Wat? Uh, ga jij dan, ga jij dan? Ja, Pure, ik ga! Hé! Hier heb ik een gekke jasje. Oh, zeg yeah. eens dat je kaal. Meisje! Meisje! Hé, doe je al die lia? In één jaar. Ja! <laughs> Wil jij de ouders moeten? Ze hebben vracht en ping. De week is te klein, wat echt wel is het medicijn. Venosin, Cicalo, Bram, 15 of 20 milligram. Ik wil een depressie. Zou toch niet zo moeilijk moeten zijn het leven zonder vrolijk zijn. Misschien dan maar de overgang, maar ja, dat duurt nog zo lang. Of mijn toch een beperken, maar ja, dan moet je zo hard werken.